Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je van alles ontdekken over echt en fake. Overal om je heen kom je media tegen. Je hebt massamedia, bijvoorbeeld de krant, tv en radio. Je hebt populaire media, zoals film en boeken. Visuele media, zoals bijvoorbeeld film en fotografie. Digitale media, games, internetsites en virtuele werelden. Maar ook sociale media, netwerken als TikTok, Snapchat en Facebook. Het zijn allemaal communicatiemiddelen die informatie, bijvoorbeeld nieuws, overbrengen op hun publiek. Maar niet alles wat je ziet of leest is echt. Als iemand via deze media informatie verspreidt die onjuist of niet waar is, noem je dat ook wel nepnieuws. Maar waarom maken mensen nepnieuws? Dat ga je ontdekken in deze serie. In de komende video's ga je een game spelen om te checken of jij nepnieuws kunt herkennen, ontdekken wat nepnieuws is en waarom het gemaakt wordt, een echt of een nepnieuwsbericht ontwerpen en natuurlijk het nieuwsbericht maken. De video's helpen je stap voor stap bij het maken van jouw echte of nepnieuwsbericht. Tijdens de opdrachten kun je de video even op pauze zetten of even terugspoelen wanneer je iets gemist hebt. Leuk dat je meedoet en ik zie je in de volgende video.